Ik stel voor dat we gaan beginnen, want anders lopen we denk ik te veel uit de tijd. Um, welkom, hartstikke fijn dat jullie er zijn. Welkom bij deze webinar, de Power Purchase Agreement, een webinar van de Groene Peper. Het is de tweede keer dat we de online editie hebben van de Groene Peper. De Groene Peper heette vroeger de Nationale, nationale Dag Duurzaam hoger Onderwijs en bestaat eigenlijk al nou, uh, Misschien al twintig jaar in ieder geval al heel lang. Het is dus heel lang vanuit SURF en RVO opgezet. Uh, samen met heel Onderwijsinstellingen. om uh, te laten zien wat er allemaal voor mooie dingen gebeuren. in het onderwijs rondom duurzaamheid. zowel uh, bij hogescholen als universiteiten. als ROC's. en zowel in het onderwijs als in de bedrijfsvoering. in het onderzoek. Uh, al, en ik heb het nog een vraagje. kunnen we misschien opnemen ook? Het wordt opgenomen. Het wordt opgenomen. mooi. Ja. En uh, het is superleuk super dat we dit jaar weer de. Uh, de groene paper kunnen hebben, ook al is het online, maar online zijn er wel veel meer sessies en is het ook uh, vaak met een uh, mooi publiek. Dus dat is ook hartstikke leuk. Uh, dus super leuk dat je er ook uh, bij bent. Um, we gaan deze, uh, in deze groene paper zijn er eigenlijk heel veel sessies. Dus mocht je denken van ik ben hier, hier nu bij, maar ik wil ook nog bij een andere, dat kan hè. Dus je kunt bij heel veel verschillende sessies. Ik geloof dat er wel 17 zijn. En vrijdag is ook nog de grote prijsuitreiking van de Sustainable, maar ook van de Research Charge. Zoals van Scriptieprijs. en ook van de Duurzame Lecter van het Jaar. Dus er is genoeg te kiezen. Dus kijk vooral even. als je nog meer sessies mee wilt doen. Dan. hebben wij natuurlijk. een mooi team. die dit organiseert. Met een heel aantal partijen. waaronder RVO, Duurzaam MBO, Helicon. die hosten ook de sessie vrijdag. SURF, Studenten vanmorgen, Green. Uh, IT. Uh, en zo hebben we met heel veel partijen proberen we de uh, groene peper tot een groot succes te maken. Om samen te laten zien wat voor mooie dingen gebeuren in het onderwijs rondom duurzaamheid. Um, ik heb een aantal mededelingen. Dat is dat dit webinar wordt opgenomen. En uh, we gebruiken vrij actief de chat. Dus de meeste van jullie staan op mute. Maar als je wat wil zeggen, zeg het even in de chat. En dan een minuutje en dan kun je gewoon deelnemen. We willen het graag interactief houden. En als we bij deze hoeveelheid mensen... Blijven, dan zet ik gewoon ook zo iedereen op uh, unmute, dan kun je meteen uh, uh, meedoen. Um, en als je nou denkt van, hé, hey, ik wil uh, echt uh, interactief meedoen, dat, dat kan wel. Dus liefst via de chat, dat, dat kan meteen en anders, uh, ja, ja, via, uh, anders zet ik je ook op unmute. Dan de sessie over Power Purchase Agreement. Uh, we hebben ons best gedaan om uh, twee hele leuke sprekers te vinden en dat is gelukt. Uh, het zijn eigenlijk twee sprekers uh, vandaag, dat is uh, Thijs Meulen van de Technische Universiteit Eindhoven en Sander Mechtens van de Haagse Hogeschool. Uh, Thijs is al heel lang betrokken bij het onderwijs Power Purchase Agreement en uh, gaat er ook iets meer over vertellen wat, er, wat het is en wat er is gebeurd. En Sander gaat dan wat meer in over ontwikkelingen die nu spelen bij de Haagse Hogeschool en dilemma's die hij daarin tegenkomt. Um, ik stel voor dat we gewoon met de sprekers beginnen en uh, mocht je, je vragen hebben, stel ze in de chat en dan na de twee sprekers hebben we tijd voor een gesprek en dan zet ik iedereen gewoon op uh, een mute. Is dat oké? Okay? Dan wil uh, okay. ik graag uh, het woord geven aan Thijs. Ja, dankjewel. Um, ja, ik ben al voorgesteld. Thijs Meuders, systeem Innovator Small Buildings tegenwoordig. Ik ben heel lang energiecoördinator geweest bij de TU Eindhoven. Nog een stukje duurzaamheidscoördinator, maar er zijn nu andere personen naar voren gekomen die dat voor mij over hebben genomen. En ik zit nu meer aan de kant van de ontwikkelingen en mag daar mijn dingen doen. En dit is iets wat we al een tijd geleden hebben gedaan, waar we even op terugkijken. Um, als je kijkt naar de Power Purchase Agreement, er is ooit een onderzoek geweest uh, samen met uh, Surf, Surf uh, Geert van Westrien, die ook aanwezig is. Die kwam met het idee van hoe kunnen we onze ICT-rooms op de universiteit en hogescholen vergroenen? Wat is daarvoor nodig? Die vraag heeft hij neergelegd bij de overlegorganen Energie van het HBO Academische Ziekenhuizen en van de universiteiten. En daaruit is een werkgroep ontstaan en die heeft uh, dit uh, onderzocht. En daar is ook een rapport van verschenen. Dat heet Stroom meer groen, echt groen. En ik ga jullie meenemen in dat rapport. En twee jaar geleden heb ik die presentatie ook mogen geven op de Avans Hogeschool tijdens de MDDHO. En we gaan nu een stukje terugblikken naar het rapport zelf en kijken of dit rapport en of mogelijkerwijs uh, een nieuw initiatief kan starten om dit weer eens op de kaart te zetten. Hij mag eentje verder. Nou eventjes uh, terug, hè, als je kijkt naar het klimaatakkoord, hè, wat we toen we startten met die projectgroep in 2017 ongeveer, dan was het klimaatakkoord nog niet allemaal bekend, dus dat is later bijgekomen. En als je naar het klimaatakkoord kijkt en je ziet die vijf tafels, hè, de elektriciteitstafel, mobiliteit, landbouw, gebouwde omgeving, industrie. Dan zie je heel duidelijk dat de elektriciteitstafel, daar moet het eigenlijk uh, gedaan worden. Die moet de 20,2 megaton kilogram CO2 zien terug te halen. En uh, wij als onderdeel van de gebouwde omgeving is dat natuurlijk een stuk lager. Dus eigenlijk wat ik ermee wil zeggen is, we zijn eigenlijk een beetje allemaal afhankelijk van wat die elektriciteitstafel gaat doen. En daar wil ik jullie even meenemen in een aantal grafieken. Nou, de eerste grafiek die ik jullie wil laten zien is uh, afkomstig van de klimaat- en energieverkenning 2019. En die hebben toen aangegeven dat uh, dit het verloop zou zijn in kilogram CO2-uitstoot per kilowattuur. Zoals je kunt zien zeg maar, is uh, de uitstoot in 2018 nog 0,45. En zou die in 2013 door allerlei groene initiatieven en groene energie uh, vernieuwbare opwekking zou die rond de 0,09 liggen. Als je dat uitzet in een percentage, dan zie je dat 1 kilowattuur in 2018, uh, in 2030, voor 80% gereduceerd is op CO2. Dus dat geeft, is eigenlijk een heel mooi gegeven. Dus als je zeg maar, uh, steeds meer gaat elektrificeren, zul je zien dat automatisch je CO2 ook omlaag gaat vanwege het feit dat de elektriciteitstafel het zo goed doet. Ga je dat in vergelijking trekken met aardgas, dan zie je dat dat gewoon constant blijft, aardgas heeft gewoon een vaste uh, kilogram CO2 per 1³ aardgas en dat, ja, dat verandert gewoon niet. Dus ja, daar waar het te halen valt natuurlijk in je, um, je klimaatakkoord zit het met het feit dat je van het gas eigenlijk af moet, maar als je wat gas afgaat ga je meer elektra verbruiken en als je meer elektra verbruikt en de CO2 waard steeds gunstiger zou dat een heel mooi effect kunnen hebben op het geheel en dat zou je kunnen doorrekenen. Wat er nu het geval is, um, we zijn nu de MIA 3 die is uh, gestopt zeg maar op 31, 12, 2020. Er is nu een nieuwe convenant in de maak. En heel raar is in die nieuwe concepttekst van die nieuwe convenant eigenlijk. Daar hebben ze dit heel goed gezien. Dat het inderdaad werkt zoals ik net heb uitgelegd. Maar er zijn ze er ook achter gekomen. Ja, um, dit geeft een afwachtende houding, afwachtende houding. Want als we niks doen, dan gaan we toch 80% CO2 besparen op het elektriciteitsverbruik. Als dat elektriciteitsverbruik uh, constant blijft. Dus wat ze nu uh, gekeken hebben is van. Uh, moeten we dan toch niet terug naar, naar de energiebesparingen. Uh, Alleen ik vraag me dan af of we dat ooit uh, gaan halen. En uh, ja, dat is voor mij een vraag. En ik weet niet hoe we dat moeten gaan uitpakken. Maar dat zullen we zien in het vervolg van uh, hoe die confinant tot stand komt. Maar ik blijf erbij van iets wat volgens mij heel erg moet gaan helpen is gewoon, we moeten die elektriciteitstafel heel goed gaan helpen en we moeten in ieder geval zorgen dat we die 20,2 megaton zo snel mogelijk terugbrengen en ik denk ook dat hogescholen en universiteiten en ook wat mbo een rol kunnen gaan spelen om dat in ieder geval te versnellen en dat versnellen dat zou kunnen gaan gebeuren met het inkoop van bijvoorbeeld groene energie. En nu schakel ik een stukje terug naar het rapport wat destijds geschreven is. En dan ga ik jullie daarin meenemen. Als we kijken, het zijn even cijfers van 2018. Ik heb ze niet geüpdate naar nu. Want het jaar 2020 is natuurlijk niet het juiste jaar om te updaten. In verband met het hele verhaal. Maar als je kijkt naar de verdeling elektraverbruik HO-sector. dan zag je dat bij universiteiten, hogescholen en academische ziekenhuizen ongeveer 890 gigawattuur gebruikt wordt. Als je die 890 gigawattuur zeg maar compleet gaat vergroenen, dan heb je daar 890.000 garanties voor oorsprong voor nodig. En als je dan gaat kijken wat de kosten ongeveer zullen zijn, dan zul je ongeveer uitkomen op een kleine miljoen euro, misschien wel 2 miljoen euro afhankelijk van de GVO's die je aanschaft. Nou, We hebben destijds gekeken, nou, dat is heel veel geld en um, als we dat geld stoppen in de GVO's die er zijn van bestaande installaties, dan is dat eigenlijk heel erg zonde, want dan krijg je geen additionele capaciteit door. En dat was eigenlijk ook een beetje het uitgangspunt van hoe kunnen we nu additionele capaciteit creëren met de onderwijsinstellingen. Op het plaatje wat je nu ziet, dan kun je zien van destijds wie wat vergroent heeft en hoe vergroent heeft. Je ziet met name universiteiten met name in wind vergroend. hebben een klein stukje biomassa. Maar je ziet ook nog een aantal sectoren die vergroenen in waterkracht. En dat zijn waterkrachtcentrales die al die jaren dienst doen en ja, daar gaat niks mee gebeuren en er komt geen waterkrachtcentrale bij. Dus... Eigenlijk wat je ziet is, we vergroenen met name in bestaande uh, hernieuwbare energie uh, um, dingen die ja, niks toedragen aan het geheel. En dat was ook een beetje het uitgangspunt van, hoe kunnen we als onderwijsinstelling daar iets aan doen? En hoe zouden we op een innovatieve manier daarmee kunnen omgaan? De volgende. Nou, in het rapport, we hebben destijds ook een enquête gehouden naar alle HO-sectoren. En met name uit die enquête kwam het de volgende. Uh, we willen het liefst allemaal energie neutraal zijn in 2030. We willen het reducerend gasverbruik, we willen koploper zijn op het gebied van duurzaamheid. Uh, Kleiner worden van fossiel, maar op. dat is hetgeen wat we destijds hebben opgehaald in het geheel. En dat was eigenlijk nog voordat het klimaatakkoord tot stand kwam. Ja. Nou, we hebben toen gekeken, van, is er dan collectief iets mogelijk om te doen? Zodat we sneller CO2 kunnen reduceren en sneller van de fossiele energie af kunnen komen. Maar er zijn nog er vijf opties zijn er destijds benoemd. En de eerste optie was het beschikbaar stellen van kapitaal voor extra duurzame opwerkkracht. Maar dat is een optie die niet uitvoerbaar is, want we willen eigenlijk het geld moet gewoon gaan naar onderwijs. Hè, want daar doen we het voor. We moeten het niet gaan stoppen. in Dit soort zaken. Het beschikbaar stellen van dak en grondposities, dat levert bijna niks op. Hè. Als je kijkt kijk naar TU Eindhoven, en zouden we alle daken gebruiken, dan hebben we nog maar 5% gereduceerd op ons totale energiegebruik. Collectief inkoop van losse GVO's afkomstig van duurzame opheidscapaciteit had ook totaal geen uh, mogelijkheid en was ook niet slim om te doen. En eindelijk bleven er toen twee dingen over die uh, we nader hebben onderzocht. En dat is het vormen van een inkoopcollectief of het vormen van een consortium en die uiteindelijk uh, doorgaat naar een PPA constructie. Ja. Nou, kijken wij naar de huidige manier van inkopen. Nu praat ik over 2018. Hè. Misschien is dat nu wel iets verbeterd van opzicht van het doen. In 2018 was het echt zo van de meeste hogescholen kochten gewoon uh, krijsdruk stroom in en die gingen dat achteraf vergroenen met die garanties van oorsprong. Eén klikje. En er waren nog een aantal hogescholen zeg maar, die uh, behoorlijk wat duurzame energie opwekten. Kijk naar Wageningen bijvoorbeeld met hun windmolens. En die leverden ook weer GVO's aan naar CertiQ. en die konden ook stroom terugleveren naar de elektriciteitsleverancier. Dus dit was eigenlijk op dat moment de manier zoals we destijds energie inkochten. Nu is dat natuurlijk al een stukje veranderd, hè. we zijn is allemaal een beetje slimmer geworden. Maar dit was zeg maar aan 2018. Ja. Nou, we hadden dus de vraag van: ja, hoe kunnen we de, een bijdrage aan de snelle transitie leveren? Daar ging en daar bleven die optie 4 en die optie 5 bleven daar over. en een enkel collectief wat we eigenlijk al kenden en wat we zagen dat het enigszins werkte was dat van de NS de NS zeg maar, die heeft een langdurig contract afgesloten met Ineco en die hebben in het contract opgenomen dat een additionele capaciteit gebouwd moet gaan worden om te voldoen aan hun nieuwe energiecontract dus eigenlijk de optie 4 die we daar moeten kijken en een optie 5, dat was een vorm van een consortium en het afsluiten van een lang jaar, lang overeenkomst met een leverancier van duurzame elektriciteit. Nou, we zien daar een ppa constructie waar ik daarop terugkom van destijds, die gesloten werd tussen Philips Google, Axel Nobel en DSM. We hebben daar ook gesprekken mee gehad destijds. En, nou ja, goed, de Axel was bereid, de deed tegenwoordig Noyon, om, om ons te helpen om te kijken hoe we zo'n ppa constructie voor elkaar zouden krijgen. Um, maar goed, daar kom ik vandaag ook even terug. Ik wil eerst even optie 4 verder uitleggen. Nou, Kijk naar optie 4, daar ben je heel sterk nog afhankelijk van de, de leverancier, dus je gaat een Europese aanbesteding aan. In die Europese aanbesteding vraag je bijvoorbeeld van nou, de elektriciteit die ik uh, ga inkopen, wil ik wel hebben dat je uiteindelijk windmolens voor gaat bouwen. En Ik wil na vijf jaar bijvoorbeeld zien dat ook daadwerkelijk een windmolen gerealiseerd is, waar ik de garantie van oorsprong van afneem. En dat is via dit collectief inkoopmodel is dat in ieder geval mogelijk. Je moet wel vo voldoende vermogen hebben of voldoende verbruik hebben om dat voor elkaar te krijgen. Ik weet dat de Universiteit van uh, uh, Nijmegen heeft dat op deze manier gedaan. TU Delft heeft dat op deze manier gedaan en ook Schiphol. <coughs> Dan kijken we naar de voor- en nadelen van zo'n collectief inkoopmodel. Dan, uh, ja, wat eens het grootste voordeel is dat je hebt geen investering nodig hebt door afnemer. En je hebt een indirecte bijdrage aan nieuwe opwekcapaciteit, mits je dat natuurlijk goed uitvraagt. Het nadeel was destijds, en misschien is dat nu nog steeds of misschien nog wel erger geworden, dat er een beperkt aantal energieleveranciers in Nederland waren die dat konden. Uh, ook de kredietwaardigheid van leveranciers is onderdrukt, dus dat maakt het ook wel een stukje moeilijk. De discussie over additionaliteit bleef toch wel uh, gelden van, wil een energieleverancier daadwerkelijk wel die windmolens voor je neerzetten of spreek je het met ze af en uiteindelijk doen ze het dan toch niet, want er zijn weer redenen voor om dat dan weer niet te doen. Um, de match van GVO's op jaarbasis bleef ook wel een, een moeilijk ding. En de toekomstbestendigheid van de GVO's zelf. Ja. Dus optie 5, dat was het de, de consortiummodel met een PPA-constructie. In het kort gezegd, zeg maar: een Power Purchase Agreement is een stroomafnameovereenkomst met een partij die hernieuwbare energie levert. Dus je gaat direct uh, een contract aan met een um, hernieuwbare energie. Producent en dat kan zijn een windmolenleverancier. We kunnen dat op de volgende pagina, zal ik het uitleggen hoe dat we dat toen destijds uh, bedacht hadden. Nou, wat we destijds bedacht hadden was dit model. Um, we wilden een aantal leden in dat consortium stoppen. En wat je met het consortium dan gaat doen is uh, drie Europese aanbestedingen starten. Ja. Twee klikken nog een klik. Nog eentje. Nog eentje. Dus je start in principe uh, drie Europese aanbestedingen. Eentje ga je doen om een PPA leverancier te zoeken. Dan heb je een balanced response party nodig. Die ervoor zorgt dat je altijd stroom blijft krijgen. En je zult een contract moeten afsluiten met de leverancier. Uiteindelijk gaat die PPA die gaat stroom leveren via een windmolenpark. Of via een grote biomassacentrale of een zonneweide. En die uh, balanced balance response party die gaat die stroom doorleveren naar het consortium toe. Dat is de volgende klik. Maar omdat die stroom zeg maar, die je van zo'n PPA-constructie afhaalt niet constant is, heb je toch die energieleverancier nodig die dan vervolgens stroom levert aan die best response party. En die best response party levert dan weer een constante stroom naar het consortium toe. Nog twee klikken of één klik. Nog eentje. En op die manier is het dan helemaal rond. Dus je hebt toch een leverancier nodig. Je hebt de, uh, ja, een purchase power agreement uh, heb je nodig met mogelijk meerdere... Uh, leveranciers. En je zult uh, een belgesprotspartie altijd nodig hebben om ervoor te zorgen dat je altijd stroom hebt en krijgt. Um, als je kijkt uh, naar de laatste die de, ik uh, weet dat er is, ik heb vanmorgen nog even gegoogeld. En ik zag dat uh, het consortium Heineken, Philips, Nourion en Signify op dit moment een nieuw windmolenpark aan het realiseren is in Finland. En dat heeft te maken met um, dat ze veel Europese vestigingen hebben, vandaar dat Finland gekozen is. Ze doen dat samen met de Franse producent, die hernieuwbare energie levert, neon. neon. En ze zijn daar 35 midmodus aan het plaatsen die gezamenlijk 330 gigawattuur moeten gaan opleveren. Als je kijkt naar wat wij straks hadden staan voor de universiteiten, hogescholen, academische ziekenhuizen, zaten we op 890 gigawattuur. Dus ja, we zouden best wel een consortium kunnen starten met een aantal partijen. Destijds hebben we ook gekeken dat je eigenlijk minimaal 150 gigawattuur nodig hebt om daadwerkelijk een consortium te kunnen starten. Volgende. Nou, stand van zaken: hè. het project loopt al een hele tijd. We hebben er echt twee jaar kaart aangetrokken. Um, uiteindelijk zijn we een beetje de mist ingegaan bij de vastgoedhoofden uh, van de universiteiten. Um, we hadden een hele mooie inventarisatie gemaakt vanuit de inkoop. We hebben de drempels compleet weggewerkt destijds voor de Europese aanbesteding, met dank aan SURF. Um, dat was allemaal heel rooskleurig. We konden eigenlijk ook wel commitment ophalen om 150 gigawatt te zoeken. Alleen destijds hebben we toen met de VS nu aan tafel gezeten. En ook vertegenwoordigers van universiteiten. Met name vastgoedvertegenwoordigers. En die zagen het toen op dat moment niet zitten. Dat wij als universiteiten gingen optreden als energieleverancier. Dus dat heeft eigenlijk roetend in het eten gegooid. En ja, zover zijn we nu. En um, ja, ik, Toen kwam ik in ieder geval, uh, werd ik gebeld uh, of ik... Uh, dit verhaal nog een keer wilde uitleggen en ik weet dat ook Frank Hartkamp zich altijd het hartigst gemaakt voor de zaak om dat toch een stap verder te brengen. En ik zou dat ook heel graag willen, maar ik weet niet hoe we dat nu verder moeten gaan uitwerken. En ik hoop dat Sander daar meer over kan vertellen. Sander Mertens van de Haagse Hogeschool. Ja, allicht uh, Thijs, dankjewel. Interessant om te horen. Ja. Um... Ik kende deze hele voorgeschiedenis ook niet precies. Mm -hmm. uh, dus ik vind het heel interessant om te horen. Ik ben uh, lector aan de Haagse Hogeschool. En lector energietransitie. En mag ik helpen Sander? Want ik stond uh, ja. per sorry op mute. Sorry. <laughs> Dankjewel allereerst Thijs voor het heldere verhaal. En ik denk dat een van de kernen die ik eruit haal is dat het eigenlijk heel mooi is om echt gezamenlijk te gaan inkopen via een PPA. Omdat je... Uh, purchase agreement, omdat je dan echt nieuwe energie uh, toevoegt aan het geheel wat er anders niet zou zijn. Dus dat is denk ik de, ja. de kern. Um, nee. Voordat ik Sander het woord geef, uh, Tessa, is er iemand in de chat met een uh, mooie vraag? Nee, er zijn nog geen vragen binnengekomen. Nee? Oké, okay. dus mocht je een vraag hebben, zet het even in de chat, want ik geef af en toe Tessa, het woord Want Tessa is onze uh, Chatmoderator uh, om uh, te kijken of er mooie chats zijn. Uh, maar dat is. Uh, ik vond het in ieder geval een heel duidelijk uh, verhaal, uh, Thijs. Waarbij je aangeeft van wat er kan en wat er is gebeurd en waar het staat. En uh, ik ben zelf overigens. Uh, Antoine Heideveld, de directeur van het Groene Brein, was me nog vergeten voor te stellen. En ik kom daardoor ook wel op heel veel verschillende plekken bij veel universiteiten hogescholen, bij veel hoogleraren, lectoren, PhD's en ook bij veel bedrijven. En nou ben ik een tijdje terug Sander Mertens tegengekomen als iemand die ongelooflijk veel doet in de energietransitie en daar ook altijd heel vernieuwend in staat, veel onderzoek doet, ook met studenten en onderzoekers. En ik dacht, ik ga gewoon Sander vragen of hij hier ook een mening over heeft en misschien ook wat kan vertellen over de ontwikkelingen bij de Haarts Hogeschool en hoe. Nou ja, hoe jij daarin staat. Dus uh, Sander, um, wil jij vanaf hier een stokje overnemen? Even kijken wat er in jouw beeld gebeurt en uh, wat dilemma's die jij ziet. Dan ga ik ja. het weer delen. Ja. Dankjewel uh, Antoine. Ik dacht dat ik al meteen uh, van wal kon steken. Maar ik, ik ben uh, lector energietransitie aan de Haagse Hogeschool. En uh, in die zin ook uh, betrokken bij onze campusrenovatie waar we mee aan de gang gaan. Van de, de Haagse campus. Ik ben tevens van ons uh, kenniscentrum, ben ik directeur, en daar uh, focussen we op uh, meerdere disciplines samen. Ikzelf zit uh, op het gebied van, uh, zeg maar, techniek en economie in de energietransitie. Maar ja, om het geheel rond te krijgen, om uiteindelijk een transitie voor elkaar te krijgen, moet je naar meer zaken gaan kijken. Bijvoorbeeld ook naar een stuk draagvlak en naar de economie. En dat doen we samen met andere lectoren. En dan proberen we daar zeg maar een, een, een balans in te vinden. He, een balans tussen uh, nou, een stukje economie, business case, een stuk draagvlak en de juiste technieken daarvoor. Dat hele proces, daar is ook een, een lector voor en die kijkt uh, hoe we dat proces om die balans te vinden nou kunnen, kunnen uh, doen. Heel lastig stuk ook. Um, al gezegd zijn we dus ook betrokken bij de renovatie van onze campus, de Haagse campus. Het gebouw dat uh, staat inmiddels alweer uh, nou een jaar of twintig nu en dat wordt hoog tijd dat we uh, dat gaan renoveren. Dat is wat verouderd. Um, daar zijn we nu mee bezig en um, ik heb begrepen um, dat we ook aan de slag gaan met een uh, power purchase agreement die is uh, gisteren getekend door ons uh, uh, college van bestuur en uh, daarin gaan we van 22 tot en met 25 met wat optiejaren aan de slag met zo'n uh, power purchase agreement dat doen we als hbo heb ik begrepen daar zit bijvoorbeeld hogeschool rotterdam in de haagse hogeschool fontis breda uh, uh, en de hanse hogeschool dus uh, vers van de pers eigenlijk, uh, ja, gisteren getekend. En, uh, het is een mooie uh, initiatief, lijkt het mij zo, uh, in, op het eerste blik. Het is Nederlandse zon en wind. En dat vind ik al een, een hele goede stap in de richting. En uh, dan praten we over pakweg uh, 10 cent, 10 eurocent per kilowattuur. Nou, een mooie, uh, mooie, mooie levering hebben we daar afgesproken. Lijkt, lijkt mij een prachtige deal. Nee, Nederlandse zon en wind vind ik belangrijk. Niet alleen maar handel in, in certificaten. Daar ziet je soms niet zoveel mee op. Ik weet niet precies wat de achtergronden hier nog van zijn. Ik kijk er ook graag samen met jou naar Thijs. Uh, maar ik vind ook wel dat er wat gevolgen zijn nu voor deze, uh, deze Power Purchase Agreement. Uh, wat speelt namelijk een rol voor die 10 eurocent per kilowattuur? Je ziet dus eigenlijk nergens. Uh, een volgende sheet inderdaad. Dat er eigenlijk zonnepanelen geplaatst worden op zo'n gebouw. Verbaast ons en we krijgen ook opmerkingen van alle studenten natuurlijk. Hè? Maar we zijn helemaal niet duurzaam, dat is dan wat ze denken, hè? onafhankelijk van wat we inkopen. Ze zien het nergens terug. Het is toch ook wel belangrijk om het te zien? Uh, dat is een, een stuk. Maar ook, uh, denk ik, dat je lokaal toch zorgt voor um, zoveel mogelijk evenwicht, hè? dat je niet met die energie heen en weer gaat slepen. Kom ik zo op. Uh, als je nu kijkt naar die, die 10 eurocent per kilowattuur, nou dan hebben we pak en beet misschien zo'n 2 cent verschil met uh, wat een zonnepaneel uiteindelijk voor kosten levert. Ja, uh, met dat soort, uh, noem het even terugverdientijden van 70 jaar of zoiets ga je inderdaad geen zonnepaneel meer plaatsen als, eh, als instantie. Dus dat zie je ook niet. Eh, facilitaire zaken, die gaat zichzelf natuurlijk ergens anders op inzetten. En moet, eh, een raam moet hogere isolatiewaarde krijgen. Er moet ergens anders een renovatie gebeuren en dat zit dan eigenlijk meer zo de aan de dijk dan dat je lokaal ook zonnepanelen gaat plaatsen. Dat nou, geeft is natuurlijk een stukje onbalans, hè? in feite de, de, de, de grote hoeveelheden windenergie die gaan uh, op doorkomen, het westen. Hè? die halen we eigenlijk uit het westen, die energie, en uh, die hebben we in de winter nodig. Uh, dan doen we windmolens een grote energielevering. En in de, in de zomer halen we die energie van uh, zonnepanelen. En die staan weer in het oosten van het land, omdat daar de meeste ruimte is voor grote zonneparken. Dus we lopen best nog heen en weer te slepen met, uh, met energie en uh, nou ja, veroorzaken daar wel wat gevolgen natuurlijk. Dat vind ik wel een aandachtspunt. Uh, het is wel zo dat we lokaal ook uh, warmte-koude opslag hebben. Dus daar, daar gaan we zeker ook op inzetten. Om een stukje de, de balans op te zoeken en toch zoveel mogelijk te voorkomen. Hè, dat we grote pieken hebben waarmee we het elektriciteitsnet belasten. Waarmee we ook weer maatschappelijke kosten gaan uh, veroorzaken. Dus. Ja, ik dacht er eigenlijk over na. Ik vind dat eigenlijk iets wat, wat aandacht nodig heeft. Hoe krijgen we nou toch zoveel mogelijk dat uh, ook met zo'n power purchase agreement. Dat we zoveel mogelijk lokaal het evenwicht gaan opzoeken toch. En proberen zeg maar het heen en weer gesleept met energie. Ja, op, op gemiddeldes af te stemmen. Hè, met een stukje opslag misschien lokaal. Uh, een postcode roos regeling. He, om misschien toch uh, voor elkaar te krijgen dat uh, we wat, wat zonnepanelen op de daken gaan plaatsen. Die anderen dan misschien gaan benutten. Kunnen we dit niet uh, gaan faciliteren? Ook, ook een, een stukje warmte-koude opslag, dat dat hoort bij zeg maar, dit soort uh, overeenkomsten. He, dat je daarmee uh, lokaal ook evenwicht gaat maken. Dat lijkt me een, uh, een interessante voor een volgende Power Purchase Agreement wellicht. Gaat wat iedereen ervan denkt. Oké, okay, dankjewel uh, Sander, heel mooi verhaal, uh, helder uh, Pits. En eigenlijk, als ik twee verhalen samenvoeg, dan is er een aantal jaar geleden heel veel voorwerk gedaan over wat is eigenlijk een Power Purchase Agreement, wat zou je daarmee kunnen, wat zijn de voordelen en de nadelen. En zonder dat uh, de initiatiefnemer van de van dat onderzoek toen het wist, zijn dus een aantal hogescholen er denk ik mee verder gegaan en hebben dat gewoon vormgegeven. Waarbij jij wel aangeeft dat je niet alle details daarvan hebt uh, nee, ik heb het uh, net gehoord inderdaad. Um, maar dat is wel een heel interessante gegeven. Dus ik wou voordat we verder gaan met vragen even naar uh, Thijs om kort te reageren op wat uh, Sander heeft gezegd. Um, ja, um, ja, mooi dat er zoiets ontstaan is natuurlijk. Uh, vanuit de hogescholen, ik vraag me af of het een echte PPA is, maar goed, uh, het zal dus wel, maar ik ken het, dit soort vormen ken ik niet, omdat hetgene wat ik ken is uh, waar je minimaal met gigawatt gigawattuur moet instappen. Ik weet niet of je dat bij elkaar krijgt met zoveel hogescholen, hoogstwaarschijnlijk uh, zal dat misschien best wel kunnen. Uh, maar ik ben wel blij met het initiatief, dat zeker uh, dat het verder opgepakt is met een aantal partijen. Uh, ja, ik ben heel, ben heel benieuwd hoe dat uh, verder gaat en of wij als andere hogescholen en universiteiten er iets van kunnen leren. Dat zou heel mooi zijn, ja, ja, ik weet destijds hebben we ook heel, wat uh, ook nog iets wat ik vergeten te vertellen ben, is allocatie, nee. het kabinet gaf destijds aan in, uh, dat het kabinet wilde stoppen met het alloceren van energie per 1-1-2020. Uh, ik weet dat dat niet hard is gemaakt, dus ik weet niet hoe, hoe het nou verder gaat met allocatie. Want uh, ja, dat betekent natuurlijk als je een windmolen hebt ergens, dan mag je niet alle keer naar je eigen organisatie toe en ik weet niet hoe dat er nu mee staat. Ik heb ook daar, gisteren en vanmorgens even naar gezocht, maar uh, daar staat wel iets van, er komt een allocatie uh, 2.0, maar de inhoud is nog steeds niet bekend van hoe en wat. Dus ook dat ja. zal er mee te maken hebben hoe makkelijk het is om uh, een PPA op te zetten de af te nemen. Ja, het lijkt maar goed. Ik zou het graag willen onderstaan, maar eens naar te kijken naar deze PPA. Mm -hmm. en of dat inderdaad precies zo'n PPA is. En misschien ook, hè, de, ja, hoe krijgen we nou toch... Dat we zoveel mogelijk voorkomen dat we heen en weer lopen te slepen met energie in en piekmomenten. En daarmee het elektriciteitsnet belasten en in feite ook wat maatschappelijke kosten veroorzaken. Dat is een focus van mijn lectoraat. Uh, en er zijn allerlei mogelijkheden voor om dat wat te voorkomen. Dat gaat wel in de papieren lopen ook. Hè? Ja. Oké, okay, en maar dus het eerste actiepunt wat ik hier uit haal is dat we uh, met Thijs en Sander en misschien uh, Frank, wil jij erbij zijn en misschien ook nog andere mensen eens kijken van hey, wat is er nou gebeurd, uh, hoe kunnen we dit nog groter maken en is het inderdaad echt een PPA constructie uh, en wat kunnen we daarvan leren voor anderen. Dat lijkt me wel heel mooi om op te pakken, want dan is het in ieder geval een heel mooi resultaat waar uh, Frank als mede-initiator van deze workshop ook uh, op uit was volgens mij. Um, we hebben nog ruim een kwartier of ongeveer een kwartier voor het gesprek. Ik heb net bij iedereen de demping opgeheven. Dus iedereen kan gewoon zelf nu uh, op een uh, mute zetten. En dan kun je wat zeggen. Want ik zag dat er nog niks... Of is er wat in de chat Tessa? Nee? nee. Uh, wie mag ik dan het woord geven met een leuke vraag? Misschien Frank als eerste. Een aftrap. Nou oh, ja, ik wou ik, ik wel even reageren. reageren. Ik vond het heel ja. leuk om te horen van, van Sander. En heel interessant. En dat moeten we even uitzoeken. Ook, ook om te kijken hoe dat past uh, bijvoorbeeld in de nu, uh, nieuwe uh, convenant voor de dienstensectoren. Uh, ja. Hoe dat in, uh, in past. Dus ik, uh, ik zal dat even gaan informeren. Oké, okay, mooi. Ja. En Dick, je had de vraag. Je staat nog op. Uh... Ik versta in ieder geval niet. Je staat wel op unmute, maar horen jullie Dick? Nee, ik hoor nee. nog niet. Uh... Je staat wel op unmute, dus we zouden je moeten horen, maar ik hoor je niet. Even kijken hoor. Ik kan jou ook. Ja, het is wat. Nee. nee, anders zet je hem in de chat, uh, je punt of je vraag, Dick. De chat zit rechts onderaan, dat rondje met zo'n... Je ziet hem wel. Ja, ja. Iemand anders een, een vraag? Misschien, Ik ben ook wel benieuwd, Rob de vriend zie ik ook aanwezig van het MBO. Zijn jullie hier ook mee bezig of betrokken? Of, uh... Nee, helaas. Uh, onze inkoper kwam trots vertellen dat hij certificaat had gekocht en dat we dus 100% duurzamere stroom inkopen. Maar uh, ja, ik weet hoe iedereen erover denkt en dat het ook niet helemaal de weg is. Uh, we hebben wel 900 zonnepanelen gelegd en uh, volgens mij is dat best wel profitable. Uh, ik zou dat wel iedereen aanraden om in ieder geval het goede voorbeeld te geven en de daken vol te leggen. Maar ik zou ook willen aanraden om het uh, MBO, uh, de MBO raad die hebben een centrale inkoop voor energie. Uh, dat gaat over enorme hoeveelheden om uh, toch eens contact met die jongens op te nemen om te kijken of het volume kunnen vergroten en of we niet gezamenlijk uh, uh, slim kunnen inkopen uh, en een paar windmolens neer kunnen zetten. Ja. Dus, uh, dat is een mooie plek weet. Ja. ja, want dat interessant is, in, in het MBO daar hebben ze dus de inkoop van een aantal dingen zoals energie, hebben ze centraal geregeld bij de, eh, bij de commerciële tak van de MBO-raad. Of commercieel, maar in ieder geval de ja. Eh, ja, noem het maar even de commerciële tak. Ik eh, weet niet of dat zo mag, maar goed. Um, maar dat is denk ik, en dat hebben hogescholen en universiteiten hebben dat volgens mij niet. Hè, want daar ligt er nog nee. steeds het mandaat bij de universiteiten en hogescholen. Maar dus het is wel interessant om eens de samenwerking te zoeken. Ja. Weet jij wie we daarvoor moeten hebben Rob? Ja, onze inkoop, Erik van Dijk. Erik van uh, hij Dijk. werd ook uitgenomen, maar helaas uh, ja, kan niet schijnbaar niet op dit moment. Maar is die ook degene bij de mbo-raad ja. uh, en diensten die dat doet? Ja. Ja? Erik koopt in voor de uh, mbo's. Oké, okay. kunnen wij die ja. gewoon mailen Sander, Thijs ja. en uh, Frank als we toch een gesprek gaan organiseren om dan meteen uh, Erik van Dijk erbij te vragen? En Erik van dat Dijk die is, die is van welke MBO is die? Van de Willemijn College. De hij is van de College. Ik ga het de chat de... hij, ja. hm? hij is degene die voor het MBO-raad heeft MBO-diensten, dat is waar ik net aan zocht. En die doen de inkoop van energie voor alle ROC's. En daar is uh, Erik dus degene die dat uh, doet. Dus. Uh, dan hebben we wel een hele mooie afspraak zou staan met vier mensen om uh, eens over door te praten. Uh, ja, ja. Ik wil wel aanbieden om daar een uitvraag, een mailtje uh, van te doen. Uh, Dik, doet jouw geluid het inmiddels? Nee. Um, nee nou, ook, interessant, ook interessant om te vragen, uh, Antoine, is uh, TU Delft of uh, Universiteit van Nijmegen die een uh, optie 4 hebben uitgezet. Uh, hoe dat is gegaan. Die lopen nu inmiddels een jaar of vijf, dus ik ben benieuwd hoe dat uh, uh, ja, hoe dat het is met hun. En is er iemand hier aanwezig die dat weet? het okay, enige wat ik nee. weet is dat die, uh, die GVO's die hun nu in dat, uh, die uitbesteding hebben zitten, veel te duur zijn. Dat is het enige wat ik weet. Maar ja, goed, ze komen natuurlijk van tevoren niet in een glazen bol kijken. Kijk maar, als je kijkt nee. naar uh, ja, jaar of drie geleden kostte de GVO's Nederlandse Winterstaat ongeveer 110 euro. En die zijn nu nog geen 3 euro meer. Dus dat is gewoon een hele dat is dus een beetje aan elkaar gestort. Ik weet niet hoe dat nu met hun dan afloopt met lange duurige aanbesteding. Of langdurige contracten. Dat geldt voor de NS ja. natuurlijk ook. Maar dat is zeg maar zo'n contract als NS heeft met Eneco. Dus dat is dan één ja. contract die je maakt met tussen één. Partij als afnemer en één partij als uh, leverancier. En dat is dus ja. anders dan zo'n PPE PPA. Hè? PPA. Ja. Maar, uh, ja. Okay. Ja. Ja. maar eigenlijk proef ik wel uit dat er dus veel ontwikkelingen zijn. Uh, met name ook door het consortium van, uh, van de aantal hogescholen. Ik hoor ook dat de uh, MBO-raad uh, hier mogelijk wel interesse in heeft om te kijken. Dus zouden we daar ook uh, bij kunnen. Dus het lijkt mij super leuk om daar gewoon een meetingje over te hebben met deze mensen. En uh, Frank, leuk als jij daarbij kan zijn ook vanuit uh, RVO. Um, dus dat is denk ik een hele concrete uitkomst van deze sessie. Uh, heeft iemand nog een uh, punt, vraag, aandacht, opmerking? Uh, misschien Gerard, leuk om te reageren vanuit. Jij bent de initiator van dit uh, geheel een uh, aantal jaar geleden. Misschien willen we ja, er nog uh, wijze woorden aan wijden. Nou ja, wijze woorden. In ieder geval leuk om te zien dat, er, uh, hè, dat het doorgaat. Uh, soms inderdaad uh, op uh, heel andere manieren dan je van tevoren uh, had uh, gedacht of verwacht. Uh, waar ik nog wel uh, geïnteresseerd in ben is ook uh, of jullie dan ook meenemen uh, uh, wat, wat Thijs zei, dat uh, de vastgoedvertegenwoordigers uh, bij de instellingen uh, uh, er twee jaar geleden op tegen waren. Uh, wellicht zijn daar inmiddels veranderingen of uh, uh, andere, andere visies of zou je het uh, uh, hoger moeten insteken bestuurlijk gezien. Hè, uh, om daar overheen te gaan en uh, te zorgen dat het dan toch ook binnen de universiteiten en hogescholen uh, tot stand komt. Ja, dat is een goede. ja. ja dat is, kijk, de HBO-raad en MBO-raad, ik weet de HBO-raad is heel goed vertegenwoordigd, maar de VSNU uh, die het voor de universiteiten zou moeten doen, die is, vind ik, heel mager vertegenwoordigd. En daar zijn zelfs vastgoedhoofden uh, die zijn als vertegenwoordiger vanuit de VSNU aangewezen. Ja, dat is eigenlijk geen goede ontwikkeling. Dus uh, ik denk dat de hbo-raad in deze en de mbo-raad uh, veel meer kunnen betekenen als uh, uh, de VSNU. Dus. Ja, VSNU is natuurlijk toch altijd een beetje, uh, het zijn uh, 13 kikkers in een kruiwagen. Uh, ja. En uh, wellicht is het dan goed om te kijken of je bij individuele instellingen toch een paar mee kan krijgen. Hè, en daar even los van de het nu nu komt. Maar goed, dat is wat ik nu uh, met jaren afstand uh, ja. Uh, ja, wat, kan opmerken. Ja, wat ik wel leuk vind van de ontwikkeling die Sander schetste, is dat de aanpak van Thijs en uh, uh, dat onderzoek wat er is geweest is natuurlijk voor iedereen met elkaar. En eigenlijk zie je nu een, kopgroep, een groep koplopers die zeggen van hey, maar wij willen dat we wel met elkaar gewoon gaan doen. En ja. als daar een uh, partij als de mbo diensten bij aan kan sluiten, is dat natuurlijk super, want dan maak je plotseling veel groter volume. Dan is het voor een universiteit ook makkelijk om te zeggen, ik sluit aan, maar dat hoeft dan niet per se via de nu. Maar ik denk dat we de, de, het strategische ook wel inderdaad heel goed in uh, uh, uh, grip moeten krijgen van hoe gaan we precies welke partijen benaderen. Doen we dat via de koepels? Doen we dat uh, individueel? Doen we dat via de gebouwbeheerders of de, de vastgoedbeheerders, zeg maar? Of via de college van bestuur? Ik denk dat dat wel een onderwerp van gesprek is. Waar ook in Nederland best wel veel expertise over is, overigens. Ja. Um, maar dat is wel een belangrijke vraag, van hoe gaan we hiermee verder? Maar wat ik leuk vind om te zien, is dat er gewoon al dingen gebeuren, uh, die heel erg in de richting zitten waar Thijs eigenlijk voor heeft gepleit. Um, en dan is het wel weer mooi om... Ook de combinatie te leggen met wat erop zei, is dat uh, als er op de Haagse Hogeschool geen zonnepanelen liggen en de koningin wil één college wel, dan kom ik wel vaak, dat is super om te zien wat daar allemaal gebeurt. Dat is leuk om een keer uh, heen te gaan in een bos. Uh, dat is heel inspirerend en je merkt ook dat studenten zijn er vaak bij betrokken bij het neerleggen van dat soort dingen. En je ziet ook dat het daardoor ook wel uh, bruist in de, in de school. Uh, en daar kun je dan misschien weer van leren van ja, dan hebben we wel een PPA in de Haagse Hogeschool, maar hoe krijgen we die zonnepanelen? Nou dan... Er weet misschien een andere instelling daar weer veel van. Dus dat is wel leuk om op die manier het netwerk te gaan bekijken. Ja, het is zeker. wel een dilemma natuurlijk toch ook voor facilitaire zaken. Hè? Want ja, ze kunnen hun geld maar één keer uitgeven. Dus ze, ze, kunnen, ze willen best een paar zonnepanelen neerleggen. Maar dat blijft dan een beetje windowdressing. Want ze kunnen hun geld ook ergens anders aan besteden. En dat heeft misschien veel meer nut als je dat doet. Hè? Omdat je daar een stuk isolatie mee voor elkaar krijgt. Of ja, je doet het via een ESCO-constructie. Dat hebben we als TU gedaan. We hebben... Uh, ja, duizend panelen liggen zeg maar die niet van ons zijn. Ja, ja. En we hebben 15 jaar lange daken uh, hebben weggegeven aan een uh, ja. partij die uh, onze stroom levert. Ja, ja. Ja, dat, dat zijn dingen die je moet willen. Hè. De, is de organisatie daar rijp voor om dit soort dingen te willen doen? Of uh, weet je zeker dat je 15 jaar dat gebouw blijft bouwen? Dat zijn allemaal onzekerheden die je hebt die je uh, wel ja, zeker moet kunnen maken. Ja, ik merk vaak dat er wel... Een... Bredere discussie achter zit, want ik zit zelf ook bij een aantal basisscholen die dat wel ook doen. Die hebben ook zo'n constructie dat ze ook voor tien jaar, vijftien jaar hebben vrijgegeven en dan de buren dan energie kopen. Sommige leden, dat doen zij voor de duurzame energie, maar ook voor het contact met de omwonenden. Ja. En ook voor uh, draagvlak van uh, niet ja, alleen met de leerlingen, maar ook van kijk eens wat, we zijn ook samen onderdeel van de buurt en we doen het samen. Dat is een heel andere agenda, ja. maar die raakt dan wel. En dat is wel interessant om het ook op die manier te trekken. Ik zie dat de basisschool in mijn buurt, die doet dat daarom. En uh, om de ouders erbij te betrekken, want dat is gewoon interessant in de buurt. En dan kan je ook makkelijker een keer een eindejaarsfeest organiseren waar het geluidsoverlast is. Dat ja, is het, alleen, het uh, punt ook wat ja. we als Mission Zero willen maken, Hans van. Want we willen dat hè, in Mission Zero, we doen het ook met een lector die op het draagvlak uh, onderzoek doet. En we willen die buurt er inderdaad bij betrekken. Omdat, uh, ja, die hebben anders alleen maar last van de hogeschool daar. Hè, geluid of, of visueel. Uh, we willen ze erbij betrekken en, en zorgen dat ze ook plezier ervan hebben dat we daar zitten. Ja. ja. Oké. Okay. Onze vrouwen waren 30 jaar oud en uh, toen moest het dak gerenoveerd worden en dat was het moment om die zonnepanelen erop te leggen. Moet je ja. naar het natuurlijk moment ja. kijken. En inderdaad zou ik het liefst een kabeltje leggen, stiekem naar uh, de flats die tegenover ons liggen. En zodat niemand over te weten en dan wij gewoon een deal maken. Ja, dat kan toch? Ja. Ja, dat gaat langzaam. We hebben het over micronetwerken en zo. De voorouders nee. in het boek staat uh, dat vermeld. En dat wordt ook heel interessant om uh, daar ja, meer naar te gaan kijken. En ik heb zelf gehoord dat misschien die postcode rood, dat irritant gebeuren dat dat opgeheven wordt. Uh, heeft iemand daar iets van? Nee. We zitten ook overigens bijna in de tijd, maar ik denk, ik, mag, ik oh. kan natuurlijk niet in jullie agenda's kijken, maar Sander en Rob, ik denk dat het wel interessant is als jullie een keer contact leggen. Want Sander is ook wel van de stiekeme lijntjes, toch? Of niet? <lacht> ja. Anton, als ik ja. nog uh, ja. een opmerking mag maken vanuit de formele de, de lijntjes, ja. los van ja. de stiekeme <lacht> lijntjes. Uh, ja, Jeroen van der Tang, uh, werkzaam voor NL Digital, de branchevereniging voor de ICT-sector. En uh, ja, ook met de hogescholen onder andere in het nia uh, convenant uh, betrokken geweest altijd. En nu ook mee aan het denken met de dienstenconvenant over wat komt er nu na de NIA. En ik merk dat zowel bij uh, industrie, maar zeker ook bij, uh, bij diensten, dat inderdaad inkoop duurzame energie uh, ja, een beetje van de agenda aan het, aan het vallen is. Dus ik ben heel blij dat het hier weer zo even de aandacht krijgt. Uh, omdat ik denk dat het wel degelijk een bijdrage heeft, zeker als het invulling krijgt, hè, zoals uh, vandaag uh, besproken is. Dan voeg je echt iets toe. Uh, maar de focus ligt ook heel erg op de, de doelstellingen uit het klimaatakkoord. En dat is precies zoals Thijs zegt, dat is al gesplitst. In aardgasvrij één, uh, en de andere energieefficiëntie, die is er dan misschien ook nog. Maar uh, hoe je met je inkoop van energie omgaat, is, is eigenlijk uh, uh, niet aan de orde. Uh, dus wij pleiten er wel voor, we hebben dat binnen een ook gedaan. Hè? Dus de cijfers die getoond komen mede uit de pilot uh, van de MIA die wij ook geïnitieerd hebben. Uh, dus ik denk dat die monitoring van belang is. Dus dat is denk ik iets wat ook in de dat we dat uh, wel zouden kunnen behouden. Hè? Dat je in ieder geval rapporteert over wat je inkoopt. Uh, dan heb je er misschien geen harde doelstelling op. Uh, maar dan krijg je wel een stukje transparantie. Wat in ieder geval anderen ook kan inspireren om over die stappen te zetten om wel degelijk ook zelf te investeren in, in duurzame energieinkoop. Ja, dus eigenlijk ondersteun je het verhaal van Sander. Uh, dat en Thijs. anders een beetje tussen de tafels valt. Ja, ja. ja. ja. om dat ook wel uh, ook, uh, ja. Ja, reed gedragen te, te houden. Ja, ja. oké, okay, heel mooi. Hey, ik zie dat het ook tijd is, want voor mij hadden we tot kwart voor drie. Klopt dat? Um, oh, dan wil ik nog een aantal, tenzij ik het verkeerd had, maar voor mij, gisteren zat ik er een kwartier naast. Dus eigenlijk ik wil ik afronden, want toen bleek dat we nog een kwartier hadden, maar voor mij hadden we niet tot kwartier drie. Um, dan wil ik eigenlijk nog een paar dingen doen. Eén is uh, een applaus vragen voor uh, Thijs en Sander, voor jullie heldere en mooie bijdrage. Dankjewel. Dat kan overigens ook met deze knopjes, hè, maar die zien jullie uh, rechts onderin. Dan kun je uh, een duimpje of een uh, klophandje doen of... Uh, Um, het tweede is, ik, ik vond het zelf heel leuk en interessant, omdat het ook best een uh, ingewikkelde materie is, die denk ik Thijs en Sander heel helder en mooi voor daglicht hebben gebracht, waarbij je ook een beetje grip krijgt op van oké, okay, alleen een certificaat is eigenlijk niet genoeg, wil je echt... Het klimaatakkoord gaan realiseren en wil je ook echt naar Parijs doelen halen. Want dan moet je ook gewoon meer nieuwe duurzame opwek gaan realiseren. En dat kan je als inkoper doen. En ik vind het ook heel leuk om te zien dat er dus dingen gebeuren die heel erg die richting ingaan. Ook al is in de, in de convenanten zo dat niet altijd uh, dat het vol centraal staat. Maar het, uh, er zijn toch mooie ontwikkelingen op. En als actie die ik uh, op mij wil nemen is, en uh, Frank, als ik zo vrij mag zijn om jou daarin mee te nemen om het samen te doen, is om een uh, overlegje te starten waarbij in ieder geval Thijs, Sander, uh, wellicht ook uh, Rob, maar ook zijn collega Erik van Dijk uh, en er een aantal andere mensen bij uitnodigen om te kijken hoe kunnen we hier nou... Uh, ook van wat de Haagse Hogeschool en andere partijen samen doen. Hoe kunnen we hier nou nog meer van leren en samen stappen verder maken. En dan misschien ook weer individueel universiteiten, ROC's enzovoort bij betrekken. Of ja, heel graag. En ik moet ook door naar de volgende sessie. Maar heel ja. erg bedankt voor deze sessie, hans okay. Ja, En dan wil ik, wil ik iedereen nog even heel erg bedanken voor jullie aanwezigheid. Superleuk en dank voor de spreken. En uh, ja, uh, je krijgt zo nog een mailtje met feedback. Uh, feedback, formulieren enzovoort over de groene peper. Dus vul dat graag in en dan is dat voor ons altijd goed om van te leren. En er zijn dus ook nog allerlei andere sessies. Dus mocht je nog leuk vinden om over andere onderwerpen veel te weten over circulaire economie of energietransitie of voeding uh, of ICT en uh, uh, duurzaamheid. Uh, kijk even op de website uh, groenepaper.com uh, en vrijdag is de uitreiking van de sustainable uh, en van de scriptieprijs voor studenten en van de lector van het jaarverkiezing. Uh, dus nou, leuk om daar online bij te zijn. Voor nu heel veel bedankt. Hartelijk okay. bedankt is beter Nederlands geloof ik. En uh, tot snel en Thijs en Sander nogmaals dank. Oké, okay, tot ziens. Ja, en Tessa, bedankt voor het modereren van de chat. Al was er weinig in de chat. Maar dank. En dank voor de uitnodiging, uh, Antoine. Ja, helemaal goed. Oké. Okay. Hey, ik ga dan de meeting uh, sluiten, denk ik. Dankjewel.